Hi en welkom bij Pulse Model Train Stuff. <coughs> Vandaag ga ik uh, proberen. Uh, ja, ik heb dit idee om uh, met kleine JST-connectors uh, verbindingen te maken tussen treinstellen. Uh, ik heb, uh, heb al gekeken naar om dat bij uh, deze te doen, van de vorige aflevering. Uh, maar ik wil dit ook gaan toepassen bij deze jongeman hier. Het idee is uh, om alle treinstellen aan elkaar te verbinden met één of twee van deze verbindingen. Uh, ik heb hier een vierpolige. Maar ik heb in mijn collectie ook nog uh, driepolige liggen. Als ik het goed zie. Ja, is zijn driepolige. Uh, en uh, ook nog hele uh, grote, maar die zijn iets te bulky. Maar wel leuk voor andere projecten. Nou, uh, dit is een uh, leuk, kleurrijk setje aan kabels, wat ik uh, niet zo tussen die treinstellen wil hebben hangen. Uh, ik wil wel een connector ertussen hebben zitten, zodat ik ze nog op kan bergen, uh, als ik dat zou willen. Maar, uh, ja, ze komen alleen meer wit. Dus, uh, ja, dit is één experiment. Uh, deze heb ik net uh, geverfd met uh, OK spuitlak. En uh, ik moet zeggen, het blijft nauwelijks zitten. Het dekt niet. Ik denk dat ik dit een aantal keer moet doen. En ja, ik weet het niet. Ik krijg er ook van dat soort mooie handen van. Uh, dat we dadelijk dus weer rommelen met terpentine. En toen dacht ik, ja, deze zijn eigenlijk alleen maar. Uh, ja, je duwt ze erin en je moet ze uit elkaar trekken. Uh, dat doe je niet al te vaak. Laat ik eens kijken. Met heat Heatshrink. Zou het zou handig geweest zijn als mijn soldeerbout eraan stond. Dus die ga ik nu even opwarmen. Maar ik denk dat ik als ik met een stuk heat shrink hier en aan de andere kant een dun pijpje eroverheen uh, kom aan. Zo. Als ik deze een beetje kan laten overlappen, dat ik de hele connector kan afdekken en deze schuift er dan als het ware gewoon. In. Dus hoef ik hier ook alleen maar een klein stukje heatswink overheen te doen. Dat is dus het experiment van vandaag. Um, en anders houd ik de verfoptie of misschien merkstift. Kan ook nog proberen met merkstift optie over. Uh, dit is geen mooie. Geen nette afknipactie. Maar goed, ik ben bang dat hij niet ver genoeg, uh, niet klein genoeg wordt. Maar misschien dat ik dat met een uh, tussenmaat er nog overheen kan schuiven. Ik ben benieuwd. Ja, voor deze kant heb ik uh, zo'nzelfde stukje nodig. Uiteindelijk steekt het maar een klein stukje uit zo'n treinstijl. Uh, dit is waarschijnlijk zelfs uh, te lang al. Um, want je hebt, je hebt echt maar... Uh, bij een slecht aansluitend treinstel over, over een paar centimeter en als ze kort gekoppeld rijden, dan wordt het echt een heel klein stukje. Dus het idee is eigenlijk dat deze draden naar buiten komen, naar beneden hangen, de connector ertussen zit. Of misschien zelfs, ja, dat de connector zo naar beneden hangt, deze erin en een klein bookje een lusje maakt en weer terug naar binnen gaat. Maar ja, dan moet ik ze eerst eens zien zwart te maken. Nou dit gaat niet heel erg hard. Ik heb ook geen, uh, geen mooi heat gun. Maar het valt te proberen. Misschien dat het, lukt, dat het nu al lukt. Ondanks dat het nog niet zo heel warm is. Uiteindelijk is het de bedoeling als deze uh, uh, verbindingen werken uh, om Wacht even, ik plug wel eventjes deze connector erin voordat ik die dadelijk hier naar binnen slaat. Um Ach, kom op. Uiteindelijk is het de bedoeling om dus um, in, in treinstellen aan twee kanten oh. zo bijvoorbeeld de stroom pick-up te kunnen hebben. Waarbij dus als je ze goed aansluit met goede polariteit, je de pick-up uh, dus van twee, twee kanten van de trein hebt en dus een beter contact hebt. Uh, dat kan ook wel weer lastig zijn als je meerdere segmenten, met meerdere segmenten gaat werken in digitale treinen. Uh, ook trouwens voor analoge. Daar heb ik nog in, uh, niet over nagedacht, dat probleem heb ik nu nog niet. Uh, wel... Kan ik hiermee, de, uh, als ik genoeg kabels gebruik, dus bijvoorbeeld met deze 4 en dat dan keer 2, heb ik 8 connectoren, dat is 2 voor, uh, voor, voor de wielen, 2 voor de aandrijving, 1 uh, plus. En dan heb ik nog een heel aantal kabels nodig over, uh, uh, om aan te sluiten voor de functies, bijvoorbeeld uh, rood zijn, uh, uh, sluit zijn uh, of het witte zijn uh, voorop. Binnen verlichting kan ik nog iets mee doen. En, uh, volgens mij hou ik er dan nog over. Uh, uh, dat, is, dat is het idee in ieder geval, dan heb ik geen niet twee decoders nodig die op elkaar afgestemd moeten zijn, die precies hetzelfde ingericht moeten zijn. Het kan wel zijn dat uh, de motoren te veel stroom vragen van de decoder, dus dat de decoder doorfikt op het moment dat ik dit ga proberen, dan is het nog steeds interessant voor alleen de verlichting. Nou, mijn soldeerbout is nauwelijks warm genoeg. Dus het gaat uh, langzaam maar zeker. Ik zie ook wel dat er wat zwarte, uh, witte tekst op het zwart zit, maar dat zal zo minimaal zijn. Dat zie je niet. Ik heb dit uh, bakje met de verschillende formaten heatswings gegeven. Uh, Net zoals alle andere spullen, uh, bijna alle andere spullen van eBay gehaald, kost geen fluit. Zit er redelijk wat in. Uh, mooi voor dit soort experimenten. Volgens mij is deze zo strak als die gaat worden. Moet zeggen dat dit een mooie connector. is. Nu ben ik benieuwd of die nog. Ja, hij kan los. En hij kan ook terug vast. Dit is helemaal niet slecht. Nu zit ik nog met een klein stukje hier wat niet goed afgedekt is. Maar ik denk. Ik pak even een schaar. Dat is een stuk makkelijker dan met de tang. Ik denk dat ik deze een beetje op weet te rekken. Die precies die overlap kan doen. De volgende keer moet ik ook deze grote wat langer houden. Ja, nee, dit is hem ook niet helemaal. Eh. Wat ik zeg, dit is een experiment waarbij ook dus dingen fout mogen en kunnen gaan. Dit is nog lang niet in de fase van uh, het monteren op een trein. Ik denk dat deze veel te groot is. Wel, dit eigenlijk best aardig gaat. Hij krimpt meer dan ik had gedacht. Dit is helemaal niet slecht. Ik wil hem niet te veel aan, de, aan deze kant krimpen. Uh, uh, maar dan weet ik niet of ik de connector er nog uit kan krijgen. Maar dit ziet er mooi uit. Nu had ik nog een formaatje kleiner, die schuif ik er nog overheen en dan ik maak hier gewoon een hele opeenstapeling van uh, heat shrink, uh, van deze er weer. Die gaat de kabels nog net doorheen. Zo, die ga ik hier onder schuiven. En dan is het een vrij bulky grote connector voor een uh, half nul trein. Dus je moet dit helemaal niet gaan doen op uh, model uh, op, op n-schaal. Uh, half nul, denk ik, dat het vrij groot is, maar ik hoop dat ik er nog meer weg kan komen. Kijk eens aan. Even goed vastpakken. En, en, en als het dus niet nodig is probeer ik ook uh, de drie polen te gebruiken. Die zijn net een stukje kleiner en uh, uiteindelijk is dat dan toch mooier om te zien. Of, hoe minder het opvalt, hoe beter het is. Maar ik zag wel bij die uh, Fleissman die ik net liet zien, daar zit een vrij grote connector op met twee uh, kabels die daar lopen. Uh, het is niet mooi, maar het is niet zo lelijk als ik dacht dat het was. Laten we eens kijken. Ja, deze zit gewoon los. Die moet iets, iets vaster nog. En ik weet dat hij genoeg kan krimpen. Dat heeft hij op andere plekken ook al gedaan. Oeh, niet tegen de bout aan proberen te houden. Ja. Zo. Nou, hij zit, zit goed genoeg. Naar deze kant hoop ik weg te kunnen komen met alleen maar een klein stukje. En ik denk wel dat uh, het is iets bewerkelijker is dan gewoon een spuitbus op je uh, draden zetten. Maar ik zie hier ook overal nog witte stukken zitten. Dat zou je hier ook, ik denk dat als je hem vanaf de bovenkant ziet. Als je zo de treinen zou gaan, dan zou het nog wel kunnen. Maar zo zie je ook inderdaad weer de witte, witte connector zelf zitten. Daar kan ik ook niet heel veel aan doen, denk ik. Verder merkte ik dat ik heb een hele mooie ja, de outro payoff gemaakt voor mijn filmpjes, maar.. Um, als ik ze lokaal bekijk, uh, uh, voor ik ze upload, dan uh, staat er mooi tekst op, maar op uh, YouTube zie ik alleen maar uh, mijn handen in beeld en uh, de, de rest lijkt te ontbreken. Dus uh, daar gaat iets mis met uh, YouTube en, uh, en mijn montagetechnieken. Mijn over het algemeen afwezige montage techniek, kan ik eraan toevoegen. Want uh, ik doe bijna geen editing. Ik doe wat ik doe hier en ik gooi het online. Zo, dit is dus de plug van de ene kant en dit is de hele afgeschermde connector voor de andere kant. En als ik ze er nu goed in doe, op, dan is hij best redelijk zwart. En als ik dit TCV een gat zou boren, deze connector zo naar binnen zou halen. En dit hier aan de binnenkant zou zitten. Waarbij er een klein zwart draadje zo terug gaat de andere locomotief in. Of andere treinstel in. Kijk, dan denk ik dat dat er nog best wel eens aardig uit kan zien. Het is wel wat bulkier dan uh, dit uh, geverrede ding. Wat nog steeds afgeeft. Dus Goed. Ik zou zeggen experiment geslaagd. Uh, nog een uh, mededeling van uh, uh, Algemene Aard. Dit is uh, de laatste aflevering voorlopig uh, op deze manier. Uh, de komende weken ben ik uh, niet hier in de buurt van mijn, uh, van mijn werkplek. Ik heb geen modeltrein in de buurt, maar het zou wel eens kunnen zijn dat dit kanaal gaat veranderen in ieder geval de komende drie, vier weken, vijf weken. Niet naar model trains, maar naar echte trains. Afhankelijk van wat ik te kom wat ik kan filmen als ik uh, op pad ben. Ik uh, hoop dat je het uh, mooi vond om te zien. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. En uh, mocht je nou uh, dit zien en denken, god wat een onding. Nee, dat moet je gewoon zo doen. Ik ben niet zo geïnteresseerd in, hier kun je het kopen en dan uh, is het voor je gedaan. Maar als, als, je, als je betere techniek hebt, dan hoor ik het graag. Bedankt voor het kijken en uh, hopelijk uh, tot een volgende keer.